Helemaal. we hebben het hiervoor hebben het, uh, gehad over vooral dingen die zich echt op macroniveau afspelen, op niveau van organen. We hebben het gehad over hoe bloedsomlopen er allemaal verschillend uitzien, over hoe verschillende bloedvaten eruit zien en verschillende type bloedvaten van elkaar te onderscheiden zijn. En we hebben het gehad over het hart en hoe het hart werkt en wat er allemaal voor verschillend aan het hart te zien is. Vanaf nu gaan wij echt steeds meer naar de kleine dingetjes kijken. Naar de kleine details van hoe bloed werkt. Um, daarvoor gaan we eerst kijken naar paragraaf 10.4, bloed. En voor nu gaan we ons eerst focussen op waar bloed precies uit bestaat. Twee hoofdcomponenten, bloedplasma en bloedcellen. Dat bloedplasma dat uh, is ongeveer 55 van uh, wat er door die aderen en slagaderen heen stroomt en 90 daarvan is gewoon water. Um, daarnaast zit er in dat water zit er een heleboel dingen opgelost. Uh, de voedingsstoffen, we hebben het eerder gehad over wat bloed ook weer allemaal transporteert, onder andere voedingsstoffen zoals glucose, zit zeker opgelost in bloedplasma, uh, maar ook afvalstoffen die dan weer het lichaam uit moeten en toch ook daarom getransporteerd moeten worden door het bloed, zitten in het bloedplasma opgelost. Gifstoffen, hè, die moeten ook het lichaam uit, die worden ook opgenomen door het bloed en als laatste hormonen. Daar hebben we het ook al even over gehad dat het bloed ook nog een signaalfunctie heeft. Transporteert signalen door het hele lichaam in de vorm van hormonen. En eentje die ik nog apart wil noemen is bloedeiwitten, want in bloed zelf daar zitten allerlei verschillende eiwitten die helpen bij de verschillende functies die het bloed nog meer heeft. We gaan het vandaag over twee verschillende bloedeiwitten, twee verschillende type bloedeiwitten hebben. Uh, de ene die zorgen ervoor dat vocht weer terug uit je lichaam bloed in komt. Dat hoef je nu nog niet te begrijpen. En de andere die hebben een effect op bloedstolling. Um, de overige 45% bestaat uit bloedcellen. Bloedcellen dat zijn allemaal cellen die worden gemaakt in het rode beenmerg. He, dus daar heb je van die verschillende botten zoals uh, echt de grote botten. Bijvoorbeeld bij je dijbeen. Je opperarmbeen. Daar zit, mebe, daar zit een rood beenmerg in. En dat rode beenmerg. Daar worden al die bloedcellen gemaakt. Het overgrote deel daarvan is rode bloedcellen. Maar er worden ook witte bloedcellen. En bloedplaatjes gemaakt. In datzelfde gebied. Gaan we ons eerst focussen op die rode bloedcellen. Uh, die rode bloedcellen. Die zijn geoptimaliseerd voor het transport van zuurstof en CO2. Weet je nog, een van de hoofddoelen, een van de hoofdfuncties van een bloedsomloop... ...is om ervoor te zorgen dat zuurstof voor verbranding vanuit je longen naar je hele lichaam komt... ...zodat in je hele lichaam verbranding plaats kan vinden. En natuurlijk ontstaat bij verbranding in je lichaam ontstaat ook weer CO2... En dat moet ook weer terug naar de longen, zodat je longen dat uit je lichaam kunnen sturen. Hoe is dat nou geoptimaliseerd? Je moet je bedenken, zo'n rode bloedcel, je kent misschien wel een beetje hoe dat eruit ziet, het ziet eruit als een soort van schijfje. En dat schijfje dat is ingedeukt in het midden, aan allebei de kanten. Dus het ziet, er uit, het ziet er een beetje uit als je zo'n dwarsdoorsnede hebt, zoals je daar rechtsboven ziet. Het ziet er een beetje uit als een halter. En van boven ziet het er een beetje uit als een, ja, een schijf, misschien zelfs een donut, maar dan net niet volledig doorgeprikt als donut. Um, en die platte, ingedeukte vorm die maakt dat je een relatief grote oppervlakte hebt. Jullie weten misschien nog wel, oppervlaktevergroting en grote oppervlakte zorgt ervoor dat er goed moleculen uitgewisseld kunnen worden tussen de binnenkant en de buitenkant. En zo kan zuurstof en ook CO2, die in het bloed terechtkomen, die kunnen heel snel en heel goed die rode bloedcellen in. En er natuurlijk weer uit in het geval van wanneer het eruit moet. Uh, daarnaast is de belangrijkste aanpassing van zo'n rode bloedcel... Is dat het vol zit met een eiwit, of eigenlijk een eiwitcomplex. En dat eiwit noemen we hemoglobine. En hemoglobine, dat bindt zuurstof, bindt CO2 ook een beetje. Als je je nog kan herinneren van vorig hoofdstuk, bij roken daar kwam koolstofmonoxide vrij, dat kwam in je bloed. En dat kan ook binden aan dat hemoglobine. En daarom was koolstofmonoxide zo gevaarlijk, omdat het de plaats inneemt van zuurstof. Um, de manier waarop de meeste CO2 wordt vervoerd in het bloed, dat is met een ander eiwit. Daar hoeven jullie verder niet te veel over te weten. Dat is carboanhydrase, sommige mensen noemen het ook koolstofanhydrase, En dat zorgt ervoor dat CO2 kan worden opgelost in het bloed. De laatste aanpassing die rode bloedcellen hebben, en dat geldt alleen voor zoogdieren, is dat zij geen celkern hebben. Dat maakt dat die vorm die ze hebben, die speciale vorm, dat die makkelijker aangehouden kan worden. En maakt ook dat er nog meer ruimte is om allemaal van die hemoglobine-moleculen in die rode bloedcel te krijgen. Zodat uiteindelijk zoveel mogelijk zuurstof kan worden vervoerd per rode bloedcel. Nog even over dat hemoglobine. Dat is dus een eiwit. Eiwitten hè, dat zijn stoffen die allerlei verschillende functies uit kunnen voeren. Mole hele grote moleculen die allerlei verschillende functies uit kunnen voeren. En hemoglobine is een heel bijzonder eiwit want dat bevat ijzeratomen. Als je even kijkt naar die verschillende onderdelen. Hier. Hier zie je vier verschillende van die groepen. Die groepen noemen we heemgroepen. En daar zit dat ijzeratoom in. En dat ijzeratoom, dat is nou specifiek het punt waar zuurstof aan kan binden en waardoor zuurstof dus vervoerd kan worden door die rode bloedcellen. En dat maakt ook dat die rode bloedcellen überhaupt rood zijn. En de rode bloedcellen zelf maken dat bloedrood is. Als je bedenkt, wanneer zuurstof aan ijzer bindt, jullie weten misschien wel, dat is eigenlijk gewoon roest. En roest, jullie kennen het misschien meer als oranje, maar dat is ook een beetje een roodige kleur en in combinatie met de andere moleculen die in die rode bloedcellen zitten, maakt dat dat roestige, dat met zuurstof gebonden ijzer, werkelijk de bloedcellen rood maakt. We hebben het niet alleen over rode bloedcellen, maar we hebben het ook over witte bloedcellen. Witte bloedcellen, die worden net zoals rode bloedcellen aangemaakt in het rode beenmerg, maar witte bloedcellen hebben niet diezelfde transportfunctie die rode bloedcellen hebben. In plaats daarvan zijn zij belangrijk voor het immuunsysteem. Uh, zij doden ziekteverwerkers op verschillende manieren, daar gaan we het later nog over hebben. En belangrijk voor jullie is om te weten dat witte bloedcellen heel goed van vorm kunnen veranderen. Dat heeft twee functies. Die kun je allebei zien in dat plaatje hier rechtsonder. Uh, en de ene is dat sommige witte bloedcellen heel goed ziekteverwekkers kunnen opeten. En dan hebben we het bijna letterlijk over opeten. Die rode bloedcellen kunnen zich om zo'n ziekteverwekker heen vouwen. En dan vervolgens die ziekteverwekker verteren. Maar wat ook belangrijk is, is wat je hier ziet, in haarvaten, weet jullie nog, dat haarvaten die waren, die hadden wanden die maar één cellaag dik waren. En daar zit net een beetje ruimte tussen al die cellen. En doordat zo'n witte bloedcel zich zo goed kan vervormen, kan die precies tussen die cellen, die in de wand zitten van die haarvaten, kan hij zich doorheen persen. Om... Ook bij ziekteverwerkers te komen die niet in het bloed zitten. Want natuurlijk de meeste ziekteverwerkers die zitten niet in het bloed. Maar juist in andere weefsels buiten het bloed om. Dan hebben we hier een ingewikkeld plaatje. Dit is de uitwisseling van voedingsstoffen. Dus eventjes, hè, als we terugdenken aan wat was ook weer de hoofdfunctie van bloed. Dan is dat... Het transporteren van een heleboel dingen, van zuurstof, van voedingsstoffen, van afvalstoffen, van CO2, van signaalmoleculen, van warmte ook, heel belangrijk. En dat transport, hoe uiteindelijk die moleculen vanuit het bloed bij de weefsels komt, dat ga ik nu uitleggen. Dan beginnen we hier... Bij het kijken naar een haarvat. He? Vanuit, vanuit het hart ga je eerst door de aorta, of in elk geval een slagader. Die slagader die, he, die vertakt zich steeds meer en meer en uiteindelijk kom je in haarvaten uit. En die haarvaten, zoals ik net al zei, een wand van één cellaag dik en er zitten een beetje gaatjes in. Eigenlijk zijn die haarvaten een beetje lek. Dus vocht dat in die haarvaten zit, dat kan er makkelijk uitgedrukt worden. En dat wordt het ook. We hebben het ook even over bloeddruk gehad. Als die druk in die haarvaten wat hoog is, dus telkens als je hart klopt, wordt die druk weer even hoger. En die druk die zorgt ervoor dat vloeistof uit die haarvaten gepakt Wordt. En in een vloeistof, dan hebben we het over bloedplasma. Een bloedplasma, daar zaten allemaal stoffen in opgelost. Hè? Daar zaten bijvoorbeeld suikers in opgelost. En die opgeloste stoffen, in elk geval een groot deel daarvan, die gaan gewoon mee de bloedvat uit, mee dat haarvat uit. Zodra dat, zodra dat bloedplasma zonder de bloedcellen, want die bloedcellen die zijn te groot. Zodra dat bloedplasma uit uh, de haarvaten komt, dan noemen we dat bloedplasma ineens weefselvocht. En dat weefselvocht, daar zitten nog steeds al die voedingsstoffen in opgelost. En dat kan zich nu verspreiden door het hele weefsel heen. En omdat het zich door het hele weefsel kan verspreiden, kan, kunnen daar dus ook al die voedingsstoffen die erin zitten... En het zuurstof dat er inmiddels in is opgelost, kan zich helemaal verspreiden en kan opgenomen worden door al die verschillende cellen die allemaal verbranding uit moeten voeren. Zodra ze verbranding uitvoeren. Hè, dus je, je ziet hier zo, zie je hoe dat vocht eruit geperst wordt. Moet je even op dit pijltje letten. En dan vervolgens, als het zich door al die cellen heeft bewogen. En al die opgeloste stoffen zijn eruit. Dan zitten er hier in het haarvat zitten nog speciale eiwitten. We hadden het al even over die bloedeiwitten. En die bloedeiwitten zorgen ervoor dat uiteindelijk, zodra al die stoffen zijn afgegeven en er allemaal afvalstoffen terug in het bloed zijn gekomen, of terug in dat weefselvocht zijn gekomen... Die bloedeiwitten die zorgen ervoor dat dat weefselvocht teruggetrokken wordt, terug aangetrokken wordt, die haarvaten in. En dan wordt dat weer bloedplasma. Hoe dat trekken precies werkt, ga ik jullie nu niet uitleggen. Dat is best wel een moeilijk concept. Dat is met behulp van, de, van het begrip osmose. Dat hoeven jullie niet te weten, maar jullie moeten wel weten dat bloed eiwitten ervoor een aantrekkingskracht hebben op dat weefselvocht wat weer, terug, wat weer terug die haarvaten ingaat. En uiteindelijk stroomt dan die haarvaten weer verder door naar aderen en vanuit de aderen komt het weer bij het hart uit en uiteindelijk wordt het zo weer verwerkt, al die afvalstoffen die er nu in zitten. Een deel van dat weefselvocht gaat trouwens niet alleen terug naar die haarvaten, maar gaat ook hier zo naar een lymfevat. En daar wordt het weefselvocht wordt dus lymfe. Hoe dat precies werkt, dat is volgens mij paragraaf 10.7, ga ik jullie nu niet mee lastig vallen. het laatste wat ik wil uitleggen is bloedstolling. Bloedvaten die kunnen beschadigd raken en ze raken vrij makkelijk beschadigd. Zeker die, klein, die kleine bloedvaten met een hele dunne bloedvatwand. En zodra dat gebeurt wil je natuurlijk geen bloed verliezen of zo min mogelijk. Dus wat er gebeurt zodra er een beschadiging is in je bloedvaten dan worden de, de bloedplaatjes worden actief. Bloedplaatjes, dat zijn geen cellen, maar dat zijn een soort van stukjes van cellen. Die ook gemaakt worden in het rode beenmerg, net zoals bloedcellen. En die bloedplaatjes, die beginnen al met, meteen met het bedekken van die beschadiging. Zijn ze niet zo heel goed in op zichzelf, maar ze doen het al wel meteen. Maar het belangrijkste wat ze doen, is dat ze een bepaald signaalstofje gaan maken. En dat signaalstofje... Dat zorgt ervoor dat andere bloedeiwitten, genaamd stollings eiwitten, dat die van vorm gaan veranderen. En dat ze van vorm veranderen maakt dat ze draden gaan vormen. En die draden die zijn heel plakkerig. En daardoor vormen ze een soort netwerk. Een netje. En dat netje dat gaat in die beschadiging zitten... En omdat het zo plakkerig is, gaan ook al die bloedplaatjes die erin zitten en ook een boel rode bloedcellen die in het bloed zitten, die plakken allemaal vast aan dat netje. En dat zorgt ervoor dat er in één keer heel weinig nog uit dat bloedvat kan, uit dat beschadigde bloedvat. Dat propje, zou je kunnen noemen, van... Uh, van stollingseiwitten en bloedplaatjes en rode bloedcellen. En ook witte bloedcellen, zie ik hem. Dat noemen we een bloedprop. En als die aan de buitenkant van je huid zit. Hè, als je jezelf beschadigt. Ik heb hier... Ja, ik ben bij mijn afgelopen theatersportoefeningen. Voor degene die wel, wel dramales bij me hebben gehad. Weet hoe enthousiast ik ben over theater. Daarbij ben ik laatst gevallen. Heb ik een wondje opgelopen. En hier zie je eigenlijk een mengsel van gedroogd van een gedroogde bloedprop. Een korstje. Die witte bloedcellen, als laatste nog eventjes, die zitten erin. Die zitten er tijdelijk in om ziektekiemen die makkelijke bloed nu hier binnen kunnen dringen, om die meteen op te ruimen. Zeker als dat wondje aan de buitenkant zit van je lichaam. En kunnen natuurlijk ziekteverwekkers, zoals, uh, zoals bacteriën en virussen, die kunnen heel makkelijk je lichaam binnenbrengen. En die witte bloedcellen die zorgen ervoor dat die dingen zoveel mogelijk meteen opgeruimd worden. Dat is alles wat ik jullie vandaag wilde vertellen. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. En uh, ik wens jullie verder heel veel succes.